Hoi, ik leg jullie kort even uit hoe kun je jouw profielpagina lezen. Je ziet hier vijf profielen. Consument, verzamelaar, strateeg, netwerker, producent. Nou, je kunt je er eigenlijk wel iets bij voorstellen, denk ik. Consumeren, dat doen we allemaal. Lekker filmpjes kijken, lekker door Facebook of Instagram heen gaan. Eigenlijk doe je dan niet zoveel, maar je bent wel bezig met de media. Het verzamelen, ga je meer kijken van, hé, hey, ik, uh, ik verzamel heel veel media, maar hoe sla ik het nu handig op? Hoe organiseer ik het? Hoe vind ik al mijn media terug? De strategen onder ons, die zijn meer aan het kijken van hoe gebruik ik nou slim de media? Wat is nou effectief? Hoe kan ik binnen de organisatie de media goed inzetten? Dat zijn de strategen, die houden ook van het doseren. Uh, de netwerken die zijn heel actief op de social media, op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. En die gebruiken de media om doelen te bereiken. En de producenten ja, die maken heel veel media. Die maken filmpjes, die bewerken afbeeldingen, die weten alles over HTML. Dat zijn echte vaardige mensen. Dus iedereen scoort eigenlijk in elk profiel iets... Maar vaak heb je een voorkeur voor strategen, netwerk of producent. Wil je nog meer weten over je profielen? Klik even op de i'tjes. En dan kun je daar nog even extra informatie lezen. Of je gaat hier rechtsboven naar het vraagteken. Verder valt op de vier niveaus. Dus hoe meervaardig je bent, hoe hoger het niveau. Dus als je expert bent, dan ben je echt heel goed in het verzamelen. Uh, hier zie je ook nog uh, de verhouding van de verschillende profielen. Uh, dus hier valt op verzamelen en strateeg. Dat is eigenlijk het hoofdprofiel en dat zie je hier ook. Verzamelen en strateeg 31% en 31%. Evenveel gescoord. En bij die andere drie zie je ook evenveel gescoord. Dat is een stuk minder, maar wel in verhouding. Dus zo kun je eigenlijk jouw mediaprofiel lezen. Ga verder hier en lees verder als je nog meer wil weten. Over een half jaar kun je nog een keer de test doen of over een jaar. En dan kun je zien in welk profiel je, je hebt ontwikkeld. Bij Leerlijn ICT vind je bij elke module in welk profiel je ontwikkelt. Heel veel succes!